Want daar zie je een rood lampje branden. Oké, okay, dus dan uh, nemen we op. Ja. En dan doe ik dit. Oh ja, aantekeningen. Ja, die heb ik er ook. Jij hebt ze ook digitaal? Ja tuurlijk. Kijk, ik kan niet meer schrijven. <laughs> nee. Heb je daar ook zo last van? Nou, ik heb er geen last van, want ik hoef het bijna nooit. Ik wel, want ik moet af en toe, of moet. Dan wil ik iets schetsen voor iemand en dan werkt het. Ja, ja schetsen. Weet je wel, dan wil je daar woorden bij je zetten. Ook, ik heb laatst een pennetje gewonnen waarmee je gewoon op je iPad of je touch apparaat kunt schetsen. Oh, oké. Okay, okay. Dat is ook super handig, want dan kan je namelijk bijvoorbeeld interfaces direct Ah. op het apparaatje schetsen. Met een speciaal programma erbij? Ah, dat niet? kan met elk tekenprogramma. Okay. Dus hij, uh, dat pennetje emuleert een vinger. Oh ja. Oh ja. Hmm. Interessant. Hé <laughs> ja, ja, hey, jongens. Wasstraat, 29. De auto is weer vies. Het is net iets te lang geleden. Het is echt lang geleden. Hè? Nou, is maar... de laatste nou die? De... Was dat waarbij we feedback kregen? Dit was de, de waar we het live hebben gedaan. Ja. Die we live hebben laten zien inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. ja. dat is de laatste was Dat was 28. Just. En dit is 29. Het is inmiddels uh, 2 juni, juni, juni. En uh, dus we gaan weer onderweg. Het is prachtig weer. Ja. Het is wel koud weer. Net als de vorige keer trouwens, was het ook 15 graden. Oké. Okay. Uh, ja, want dat was bevredingsdag. Dat is echt lang geleden. Dat... Bijna een maand geleden. Ja. Ik, heb, ik vond het wel een hele leuke wasstraat. En ook heel erg gaaf dat we, dat, uh, dat we die sneak preview hebben gedaan. Ja, ik ook. Leuke dingen zijn leuk. Ja, zeker ik... als ze tof zijn ook erbij. Gisteren was ik met, uh, met Kiki ging naar de Hortus. Ja. Wij gingen vriend worden van de Hortus. Dat vond Kiki ook zo leuk. Kan je vriend worden van de Hortus? Ja. We gaan vriend worden van de Hortus. Dus dat zijn we geworden. Gaaf. Maar onderweg, dan fietsen we langs uh, Artis. Ja. En bij Artis kon je vroeger altijd naar de flamingo's kijken. Uh -huh. en dat kan altijd, nog van, van buiten. Yeah, yeah. Maar tegenwoordig kan je ook naar de capybara's kijken. Ah, de K -P -I -Bara's. <laughs> Ja. Dat zijn uh, een soort van uh, hele grote cavia's. Ja. Dus we stonden er naar te kijken. En toen kwam er een, een oude man met zijn vrouw. Die kwamen naast ons staan en die gingen helemaal. Of die man die was helemaal.. Oh capibara! Die was fan. Dus ik zou uh, ik keek hem uh, uh, het blij aan. En ja. toen ging hij uitleggen. Dat hij komt uit Brazilië, daar had hij een groot uh, landgoed. Uh -huh. En daar lopen capibaras rond, gewoon in zijn tuin. Oh, dus dat als ik s'avonds ga wandelen, dan zie ik capybaras. Dan loopt hij over de capybaras. Oh, die lopen joh. daar rond. En die, uh, maar dat zijn echt wel dat flinke is... beesten. Dat zijn geen, niet van die kleine... Nee, ze dus, dus, dus dus zijn groot die... als een uh, hondje of zo. Hè? Kleiner dan een labrador, ja. groter dan een dekkel. Ja, een stuk groter. Ja. En, uh, bij, maar bij hem in de tuin waren ze vies. En hier waren ze schoon. Oh. Ik vond dat zo leuk. Dat was echt zo... Die man begon zomaar een leuk verhaal te vertellen. Ja. En toen gingen we weer weg. En daar zit helemaal geen moraal achter. Zo. Want nee. meestal niet. is zo'n verhaal dan ga ik daarna iets anders ervan maken. Want ja, ik precies. Iets, ja. Had zoiets, dat ga ik nu niet doen, want het was gewoon tof. Ja. ja. Sinds de onderdrukking van mijn land, bla bla bla. Dat kan nee, er niet meer achteraan. Nee, ook niet. Maar ik zelf kan er ook natuurlijk nog iets slechts van maken. Oh ja. Ja, ja als in gevangenschap uh, of dieren. Hebben, of, ja, precies. Of, ja. Of, uh, ja, nee, dat is ook niet wat je wil, joh. Nee, die, dat heb ik heel vaak, dat ik uh, af en toe zo'n periode, dat meestal als het druk is, dat je denkt van, nou, ik wil eigenlijk s ochtends en s avonds wil ik alleen maar positieve indrukken. Ik luister uh, dan ook uh, een hele periode, ook geen, geen journaal, of, uh, of, uh, of dus maar hele simpele, afleidende entertainment, doe ik ook niet aan. Yeah. Maar dan ga ik uh, boeken lezen of zo, of boeken luisteren in mijn geval. Ja, ja, ja. Dat vind ik leuk. Ja. Meestal geen fictie, maar wel, uh, kennis. Dus, uh, vaak is een soort van onverdunde kennis een hele mooie, uh, hele leuke manier om je palet schoon te maken. Ja, maar even in uh, wijntermen. Uh, maar dus. goed, daar kan je dan ook weer wat negatiefs van maken. Een hoop van die kennis gaat vaak over uh, hoe dom we het nu doen. Of hoe slecht ja. we het doen en dat het allemaal beter moet. Het ja, het bij mij gaat wel. het meestal om. Uh, uh, echt, weet, of echt wetenschap. Gewoon we, ja, wetenschap. Dus, dus hoe werken dingen. En ja, ja, ja. Dat is vaak heel neutraal. Weet je. Wetenschap zelf is, is. niet evil of goed of weet ik veel wat. Het is gewoon wat ja, het is. is. Neutraal, ja, ja, ja. Het is een beschrijving van uh, hoe dingen zich gedragen. Ja, ik vind. Ja, wat ik, ik zo tof vind aan wetenschap is hypotheses. Van oh, nou. Dit zou wel eens zo kunnen zijn. Ja. En dat er dan is het niet de bedoeling om te bewijzen dat het zo is, het is de bedoeling om te bewijzen of het zo is. Allebei de antwoorden is goed. Ja, precies ja. ja. En dat is bij niet-wetenschap, is dat juist andersom altijd. Daar gaat het om, ik heb dit bedacht, ik vind dat dat zo moet zijn, dus dan ga ik er alles aan doen om. Uh, om het te bewijzen, ja, ja. om ervoor te zorgen dat dat zo is. Zodat je er geld mee kan verdienen of wat ook. Ja, whatever. Maar er wordt een heleboel dingen die zijn ook... Uh, als, je, als je dat uh, heel wetenschappelijk aanpakt... Hè, en dat is de methode die uh, Versiels net beschrijft. Of die jij net beschrijft, sorry. Ja. Die, uh, die zorgt er ook heel vaak voor dat je gewoon iets ontdekt wat, wat, waar je niet naar op zoek was. Ja. Ik geloof dat, dat uh, de teflonlagen en zo. En de uh, uh, klitterband Dat dat allemaal dingen zijn die je helemaal niet de bedoeling waren om me uit te vinden, maar ja, ja, ja. Gewoon zo, nou, mensen waren ergens mee bezig en er kwamen iets tegen van hé, hey, dat, dat klit wel heel erg. Weet je ja, wat, we gaan zeker. het klittenband noemen. Ik had het daarover, zei meneer Velcro, over. Op ehm, uh, uh, Serendipiteit over de grans, dames en heren. Oh ja. Nou, ik had het daarover tijdens een babbeltje wat ik hield op het uh, uh, hoe heet dat? Beyond Tellerrand Congres in Düsseldorf, waar ik oh, was vorige ja. week. Ja. Was dat nou een dagje of zo? Of echt het was een, twee uh... dagen. Oh, okay. En ik had het erover dat, de, uh, dat we misschien wel de invloed van kunstenaars missen op het web. Maar volgens mij hebben we het daar al een keer af gehad. We hè? hebben het zeker, twee, ja. Ja, twee ja. keer zelfs. Ja. Ja. Ja. Dus dat, omdat wij als designers uh, alles zo puur praktisch... Uh, oppakken dus ja. als het geen nut heeft dan onderzoeken we het niet en kunstenaars hebben die beperking niet die kunnen zeggen hey het heeft geen nut dat is interessant ja, dus precies, laat ik daar ja. eens verder in ja, kijken of, of heel erg puur ook het gedraagt zich op deze manier hoe kan ik daar uh... nou, ja, het heeft gewoon de eigen beperkingen van de kunstenaar eigenlijk alleen maar ja. in plaats van uh, de de zakelijke economische belangen waar wij mee te maken hebben wat ja. echt iets heel anders is ja. En daar is eigenlijk eigenlijk is mijn conclusie een beetje. Ik weet eigenlijk helemaal niet of we die invloed van de kunstenaar nou wel willen hebben. Huh? Want als ik kijk naar de invloed die kunstenaars tot nu toe hebben gehad op het web, dan gaat het over dingen van oh, we moeten fantastische dingen maken. We groots. En, Nieuw. En, en die hebben eigenlijk alleen maar geleid tot hele slechte websites met. Onmogelijke navigaties yeah. dat zie je vaak bij, bij, vreemd genoeg, bij websites van musea. Dan gaan de designers gaan denken dat ze een kunstwerk moeten maken, want het is een museum. Nee, ja, precies ja. Je moet ervoor zorgen dat het museum bereikbaar is, dat de content van het museum bereikbaar ja, is. Ja, eigenlijk horen kunstenaars die website niet te maken? Nee, dat, dat zeker en niet. Euh... Het is een, uh... maar, maar dat is eigenlijk, dat heb je veel met kunstenaars en ook wat creatieve mensen. Die hebben de drang naar originaliteit. Ja. En dat is bijna een voorwaarde voor hetgeen wat ze maken. En dat is zeker, ik kan me heel goed voorstellen, nou, dat, dat, dat... Hebben, dat hebben kunstenaars. Ja, maar precies, de, ja. de, het slaat nergens op dat een designer dat zou willen hebben. Nee, juist niet. Want nee. Juist dan zijn de patronen die zich uh, be, uh, bewezen. bewezen hebben, inderdaad. Hoewel, ik, pas geleden sprak ik dus een interactieontwerper en toen hadden we het over iconografie. Bijvoorbeeld het, uh, het bandje voor als je dingen wil opslaan. Of sorry, het floppy diskje. Ja. Uh, oh ja, ja. ja. En, uh, het, het, dus er zijn, zijn veel voorkomende. Iconen in, ja. in het leven. Ja. Maar niemand weet eigenlijk. Zeg maar, nou, mensen van de generatie na de jaren tachtig. Die weten gewoon niet. Wat een floppy disk, wat een floppy disk is. Floppy disk is. Nou ja, hetzelfde geldt ook voor een telefoon met een horen. Ja. Nee, nou, dat is hetzelfde is, icoontje. Exact ja. Weet niemand wat het is. Dat zit nog steeds in, ja. uh, in uh, Wordt Skype. nog altijd gebruikt als bellen. Ja. ja. Of een videorecorder. Maar toen zei die een dus. Een videorecorder. Ja nee. Maar... Of een videocamera. Daar zie je zo'n video. Hier is er één. Dit is echt een de laatste in de wereld. Maar die heeft wel zeg maar twee van die streepjes voor pauze. En dat is dan weer een, zelf, een symbool wat dan niet verouderd, omdat het nergens vandaan komt eigenlijk, ja. maar toch prima bruikbaar is. Ja. En, uh, maar die interactieontwerper die zei tegen mij van die bandjes, of die floppy disk iconen, die moeten we blijven gebruiken, want dat is een gevestigd patroon. Ja, ja, ja. En Daarom is het goed. Het is prima om het te gebruiken totdat we wat beters verzinnen. Ja, precies. Ja, maar ja. dat is heel erg belangrijk. Want hij zei zo aan, nee, het bestaat al. Dit is het. Dit is de gevestigde orde. En daarom stoppen we met verder nadenken hierover. Nou, kijk, Daar je moet heb er, ik een beetje een tering heel. Kijk, je moet erover gaan nadenken als het niet meer voldoet. Ja, is dat zo? Uh, ja. wat, wat ik vind... Nou ja, als, je moet als natuurlijk iets, altijd erover als nadenken. Als het werkt, dan kan het toch nog steeds beter gaan werken. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En ik merk dat heel veel dingen nu ook. Zo van Ja, maar dit is wat al onze. Heel veel van onze klanten die ja, zeggen dat ook. Ja, ja. Dit is wat ons. Daar ga je namelijk de concurrentieanalyse doen en de best practices erbij halen. En Dori wat krijg je dan weer? Een 13 in een dozijn website. Ja. En dat is, dat zo ik, doen we het nu eenmaal, ja. Ja, nee, nee, maar dat is uh, afschuwelijk. ja. Dat is ook zo. Dat is echt sta, daarmee stagneer je uh, nieuwe ideeën en, en manieren. Maar goed, je om hebt met, natuurlijk ook te, te maken te met budget, hè? Dus je kan wel zeggen van we moeten altijd alles vernieuwen, maar je hebt ook budget. En als het budget er niet naar is, dan kan je niet vernieuwen. En Soms heb je projecten waarbij het budget wel omhoog gaat of weet je de klanten overtuigen. Van, ja. Moet je horen, de oude patronen zijn een beetje sleets. Zullen we even wat onderzoek doen? Ja, dat kan. Ja, maar dat zit in je beroep, hè? Ja. Dus jouw beroep moet nadenken over nieuwe dingen. En dat, dat, dat zit inherent in, in het werk wat je Jawel, doet. Jawel, maar dus, ik vind toch ook dus, dat je kan uitgaan in, van goede patronen. En het is niet ja, dat ja, Nee, ik disqualificeer, niet goeie, uh, geen, uh, ik disqualificeer goede patronen niet. Ik zeg alleen dat je moet, op zoek moet blijven naar uh, je moet je blijven dingen valideren. om het beter te maken. Maar ook om het, uh, uh, zeg maar, als je erachter komt dat iets goed werkt, dat betekent nog niet dat het niet meer te verbeteren is. Oh, helemaal met je En dat geldt, ik, hoe heet dat, toen, uh, toen we software maakten met z'n allen, toen was er, waren daar een aantal patronen. Maar de, op een gegeven moment zei er iemand van, oké, okay, maar dit is gewoon een beter patroon. En dat was niet onderzoek, dat was uit nood geboren, omdat dingen sneller ge uh, moesten gebeuren. Releases moesten sneller plaatsvinden, ik noem ja. maar iets. We hebben hetzelfde met uh, het responsive web. Ja. Het web was altijd al responsive, maar we konden het negeren en nu kunnen we dat niet meer. Ja. En nu moeten we dus heel hard op zoek naar nieuwe patronen, daar zijn ja. we nog steeds mee bezig. Ja. Ja. Dus op het web, daar, wordt inmiddel, daar hebben we dat waar je het over had, van dat we, dat we moeten. We zijn aan het innoveren daar. Ja. En elke keer opnieuw. Ja. Dus elke website die we hebben opgeleverd is eigenlijk al een beetje achterhaald. Maar het mooie is, is dat we er inmiddels ook achter zijn gekomen. Een website lever je niet meer op. Dus nee. het is niet dat je... Dat is hoe we het vroeger deden. Dan namen we een plus aan. Maakten we een website. Zetten we hem live. Ja. Zeiden we doei tegen de klant. En uh, tot ziens. Precies, en tegenwoordig is het gewoon van... De site gaat live en dan ga je er nog aan werken en dan ga je het verbeteren je en dan meten. verander je eens wat en dan doe je eens wat ja, ja inderdaad ja maar het, het is ook ja, goed. er zijn zoveel valkuilen waar je in kan vallen als uh, ook als klant zijnde dat je denkt van uh, ja maar dit zijn mensen gewend of en dat dat kan dat kan jouw website ook middelmatig maken of misschien zelfs slecht ja. uh, nieuwe patronen leren, zeker als je ervan uitgaat dat je bijvoorbeeld mensen vaker op je website uh, krijgt, En dat is heel erg zeldzaam, hè? Uh, over het algemeen is het verkeer op je website bestaat uit nieuwe bezoekers, tenzij je, weet ik wat, een dienstverlening doet uh, online of iets dergelijks. En die ja, nieuwe, wat voor de sites zijn er dan? Die dat? Nou, informatiewebsites over je bedrijf of om uh, hulp uh, te leveren of weet ik veel wat. En juist daar is het uh, heel erg belangrijk... om ook af en toe je klanten nieuwe patronen aan te leren. Uh, dat is iets waar klanten ook naar op zoek zijn. Die zijn op zoek naar nieuws. En iets nieuws eigenlijk. Dat, uh, die waarderen de innovatie van, uh, van je nou, oh, ja. Tenzij, tenzij het slecht gebeurt. Ja, ze, ze zitten niet te wachten op innovatie om innovatie. Ze willen... Nee, inderdaad. Ze willen Kijk, verbetering. Ja, ze innovatie willen ze zien. en design, dat is het raar aan design. Design is pas eigenlijk... Dat is een van de... de uh, veel gekwote quotes. Die zijn pas goed als het onzichtbaar is. Ja. Dus als je als user, eh, de user experience niet opvalt, dan is die goed. Ja. Als het gewoon automatisch gaat. En dat kan zijn omdat je eraan gewend bent, of omdat het gewoon zo goed werkt dat het automatisch ja, precies. voelt. Ja. En dat eerste, dat is helaas meestal het geval, hè? omdat wij gewend zijn aan... Links die klikbaar zijn, die hebben een streepje of die hebben een apart kleurtje of wat ook, en dat weten we. Ja. Dat had ik pas geleden ging ik een boek lezen. Een boek wat uh, voor de. Een i-book was het dan, voor de iPad. En daar hadden kopjes die hadden een, tek, hadden een kleurtje. En toen dacht ik van ah, klikbaar. Dus ik tikte erop en er gebeurde niks. Ik denk eens, het... oh, oké, okay. dat was weer. Uh... Underline is toch uh, het symbool voor. Uh... Ja, ook. Ja, ook. Ja. Maar ik verwarde me ook een beetje met het design. Want het, de typografie was ongeveer hetzelfde als, uh, als een website die ik ook uh, vaak gebruik. En okay. daar, daar gebruikte ze dus het patroon van uh, kopachtige teksten met een oranjeachtige kleur. Dus daar tikte ik op. En toen van, ah mooi, meer informatie hier. Ja, ja, helaas. Ja. Kijk, wat, heel, wat ik heel <laughs> slecht vond, vind, is dat patroon dat op een gegeven moment is bedacht. We gaan links, gaan we de underline van weghalen. Ja. Dat Omdat het, het niet steeds. mooi is. Ook, nou, hè? we kwamen <laughs> erachter dat dat kon. Ja. En daarom gingen we dat doen. Dus dat is, ja. dat is echt de enige reden waarom we dat deden. Van, hé, je kan de underline onder een link weghalen, laten we het doen. Of stippenlijntjes, dat ja. deed ik altijd. Of wat ze, ja, maar dan, dan maak je het nog duidelijk, weet je wel. Ja. Ja. Of die, die, die nog erger is, is de dan underline weghalen en een. Net subtiele andere kleur dan, het, uh, uh, dan de normale tekst eromheen. Oh ja, ja. ja dus echt links ja, ja, ja. onzichtbaar maken. Ja. Waarom zou je dat nou willen doen? Of het liefst bij een hoever inderdaad een lichtere kleur geven of wat ook. Ja, nou, Zodat ja, het contrast ja. lager wordt. Ja. ja. Rare. rare dingen hebben we gedaan. Ja, ja, nou ja, we zijn we aan het aan uitvinden. Gaan. We zijn aan het zoeken ook. Ook wat de grens is van, uh, van, dat, uh, van dat soort dingen. En dat is goed. Dat is fijn. Daar ja. word je ook blij van, denk ik, op een zeker moment. En af en toe ook als je oud werk ziet, dan denk je van: mijn god, hoe hebben we dat in godes naam kunnen verzinnen? Het is ook wel leuk, oud ja. werk, kijk. Ja. We weer gelachen om een. Er wordt een disclaimer gekopieerd. Ik had een website met vrienden en daar wilde, een, uh, daar wilde ik een, disclaimer, een juridische disclaimer op zetten, want dat vond ik hilarisch. Uh -huh. Dus dat ik gekopieerd van een McDonald's site. En dat ik elke keer waar het woordje McDonald's in voorkwam, had ik onze website naast. Oh, ja. En. Uh, stonden daar al calorievermeldingen of zo? Of nee, uh? nee, het was een juridische disclaimer van wat, ja, okay. wat je mag met de website. En daar stond ook expliciet in: je mag niks van onze website kopiëren. Oh! Heb ik dus wel gedaan. Ik heb ja. namelijk de, de disclaimer gekopieerd. Maar goed, de grap was dat als je <laughs> dit ging printen. Ja. Yeah. Dan was, elk, uh, uh, dan was elk woord, uh, uh, werd vervangen door het woordje bla. Oh. <laughs> Hoe kreeg je dat dan voor elkaar? Wat een, met een printknop of zo? Een JavaScriptje, of een schipje? Nee, gewoon een, twee keer. Eén keer stond daar de, de hele tekst in het Nederlands. Oh, oké. Okay. En de andere keer stond er uh, een verborgen div met daarin de bla bla bla bla bla. En met een print media query. Dat was mijn eerste ja. uh, media query uh, experiment. Ja. De print style sheet als het ware. Staat er, staat er eigenlijk ook een kopieerstijl sheet? Oh. Een kopie, dus. Ja, een copy media query. Dus dat als je iets wil kopiëren dat je dan een speciale geoptimaliseerde kopieerbare versie hebt? Nou ja, je hebt Zo hele vervelende ja. kopieerscripjes. Dat als je tekst selecteert en dan de toetscombinatie appeltje C doet, dat je dan een alert krijgt, dit mag je niet kopiëren. Of, wat nog erger is, dat er iets anders in je clipboard wordt gestopt. Ja, de copyright bijvoorbeeld. De copyright of, of dit stukje tekst is gekopieerd van deze site met een link. Dat is afschuwelijk. Ja. Dat zijn van die marketeers die zich bemoeien met het web. En het Duitse. Marketeers maken. weer. Het, het, zitten we, ja, we zitten inderdaad bij. <lacht> uh, in, we zijn, hoe heet dat Thailand? Eiburg. We zitten in de buurt van Eiburg. We moeten het over marketeers hebben. <lacht> dat is grappig. Hé, hey, we willen nog heel even teruggrepen op Was uh, 28. Daar eindigden we eigenlijk in een soort van heel interessante stelling. Um, dat we. Uh, dat het vanzelf goed gaat komen, dat grote bedrijven rare dingen moeten doen en dat de behoefte van klanten of de behoefte van mensen, dat die uh, hoe dan ook uh, ervoor gaan zorgen dat, mensen, weet je wel, dat, dat bedrijven gedwongen worden om uh, hun gedrag aan te passen. En, uh, zei ik dat? Nee nee nee, dat zei ik. Oh ja. En dan was jij het helemaal niet mee eens. Nee. Bedrijven zijn al grote bedrijven zijn evils vanzelf. Ja precies ja. Nou en precies die opmerking die heeft mij tot nadenken gezet. En eigenlijk heb ik het echt, de afgelopen maand heb ik alleen maar daarover nagedacht. Van wat is het nou precies, hoe, hoe, hoe kan dat, wat is de mechaniek daarvan? En uh, zonder er altijd diep op in te gaan, want dat is eigenlijk niet iets waar het wat over de web specifiek gaat of over media of nou wat ja, ook. Ja, toch wel. Dat maar uh, mijn, mijn conclusie is dat bedrijven op een zeker moment zo groot worden of zo massa krijgen of in elk geval iets gebeurt er, waardoor ze niet meer anders kunnen dan evil zijn. En eigenlijk is evil, dat is een te actieve rol. Dat is te veel van. Haha, we zijn nu. Ja, ja. We, gaan, we gaan een, een sikje laten groeien. En uh, we gaan uh, uh, rode mantels en zwarte kleren aantrekken. Nee. Dat is het niet. Maar het is meer dat ze het niks kan schelen. Een heleboel dingen worden oninteressant voor bedrijven met een bepaalde grootte. Waardoor consumenten en gewone mensen eigenlijk uh, uh, zeg maar, een evil gevoel krijgen. Zich geen connectie hebben met de mensen in het bedrijf of met, het, met de behoefte van wat een groot bedrijf heeft. Ik denk Zoals dat de, de, de menselijke maat verdwijnt. Dus je. De, ja. En nou ja, goed. Ik, ja, denk, mensen... ik weet trouwens niet of alle bedrijven vanzelf evil worden. Ik denk, dat het hele, ik denk dat het heel moeilijk is om het niet te doen. Die grote schaal, dat zorgt ervoor dat mensen denken van. Meh, het is niet mijn, is niet mijn uh, probleem. En niet alleen mij, het is ook van, we moeten blijven overleven. Ja. Dus kosten wat kosten. En er moet harder geduld worden. En wat zijn de knoppen ook waar wij aan kunnen zitten? Niet realiseren dat als, dat dat je, al als een je knop draait, dat mensen al worden. Als jouw uh, uh, doel, jouw product, verandert van het leveren van een toffe dienst aan mensen ja. naar zoveel mogelijk winst maken voor de aandeelhouders... Ik denk dat dat het moment is dat je evil wordt, vanzelf. Aandeelhouders ja. hebben namelijk helemaal niks te maken met of je een goed product levert. Dat kan ze helemaal niks schelen. Ja. Dan gaat het puur om winst maken. Ja. En zodra je dat gaat doen, Kijk, dit... dat is één van de manieren. Een andere, Google ja, ja, ja. is bijvoorbeeld een andere waarbij Google het begrip van het woord wat is goed gewoon oprekt dan maken ze wat anders van. Dus de definitie ja. goedheid veranderen ze. Ja, ze hebben, ze hebben gewoon een ander, ander want dat zie en dat zie je grappig genoeg ook in hun presentaties uh, pas geleden wat uh, er was een grote Google presentatie, er werd iets gelanceerd. Nee, er werd eigenlijk niks gelanceerd. Afijn, die mensen die waren dus aan presenteren. Oh ja, nee, dat was dat Xbox. Ik heb werkelijk geen idee meer. Ha. Er was een presentatie van een groot bedrijf of dat Microsoft of Google. Is dat maakt je fluit? Allebei hebben ze presentatie Alle gedaan. Allebei hebben ze het gedaan. En ze waren zo van, oké, okay, nu kan je dus, omdat onze camera's en microfoons, die zijn altijd actief. Dus je hoeft alleen maar te zeggen, Google, uh, Google Open of uh, Google Search. En ja. dan plotseling gaat jouw computer allemaal dingen doen. Ja. En dan vonden ze fantastisch. Ze ja. zeiden echt zo van, nou dit is wat, waar de wereld op heeft gewacht. We hebben, dit, is, dit is het beste sinds gesneden brood. Ja. En uh, zich niet realiserende dat iedereen die, die, die zeg maar, dat op een afstandje bekeek, een heel erg onheimelijk gevoel kreeg van, ja, maar dat betekent dat er dus een apparaat met een internetverbinding die gegevens uitwisselt zonder dat ik dat zie, uh, luistert naar mij. Ja. Dat is raar. Dat en is die, dus het oprekken van wat is goed en wat is slecht. Ja, dat, dat is wat ze doen. En, het, het is, en ik weet zeker dat de mensen die daar bij Google zitten, die, en bij Microsoft waarschijnlijk ook, die worden geconditioneerd... En wederom niet actief, maar meer zo van, oké, okay, dit is ons doel en wij gaan alles daarop richten. Dat wordt een beetje commune ja, Kijk Hoe het ook werkt is, er ah. zitten natuurlijk allemaal nerds bij Google. Ja. En die zitten, wow, dit kan! Ja, wat gaaf! Ja, feature op duizend. Ja, en die, die, <laughs> die denken helemaal niet na over wat dat, wat dat betekent. Nee. Die houden zich er ook helemaal niet mee bezig. Het zijn er wel de mensen binnen Google die zoiets hebben van, holy shit, dit is wel een beetje hè, privacy. En dan heb je de CEO van Google die zegt: privacy uh, doet er niet meer toe. Privacy bestaat niet. Ja. Nee. En dat klopt ook. En dat zegt hij <laughs> omdat hij dit soort dingen op de markt wil brengen, natuurlijk. Ja, ja en die dan uh, vervolgens, nou, beste marketeers, kunnen die daar een leuk verhaaltje van maken? En dan word, uh, ja, dan word ik en jij misschien ook uh, heel erg op, on, uh, ja, een beetje te, teleurgesteld. Ja, nou, en daarom koop ik ook producten van, uh, van Apple, wat door heel veel mensen als een volkomen evil bedrijf wordt gezien. Maar Apple maakt er geen geheim van dat alles wat ze van me willen is gewoon mijn geld. En het liefst al mijn geld. Ja. Maar mijn data, dat kan ze geen fuck schelen. Nee. Dat, dat is mijn mijn laatste leven. blijk in hun in, in service ook. Ja, dat, dat daar zijn ze zin. heel slecht in. <laughs> ja. Van uh, kan ons die data van je schelen, geef me gewoon je geld. Dan ja. krijg jij van ons hele mooie, fijne producten. <laughs> en Google die zegt: nee, ja geld hoeven we niet. We willen jou. Ja, inderdaad. Jij ja, bent ons product, of nou, niet eens een product. Jij bent ons halffabrikaat. Wat is dit? Waarom deed men? Ik ga heel eventjes uh, dat ding erover Ja, doe dat even. Dat hij op de grond gericht was? Ja. Oh oké. Okay. Er is rood. Hallo, Hallo. Ja? Nou, oh, ja, is dit wel nodig? Nou goed. Mochten we botsen in de wasstragen. Het is uh, niet zo heel erg druk vandaag. Nee, het is lekker weer, dus mensen gaan wat anders doen dan auto-wassen. Ja, die auto gaan buiten, buiten een auto wassen, natuurlijk. Ja, op straat. Mijn auto heeft hiccups. Dat... Oh, <laughs> daar hou ik helemaal niet van. Niet, niet nu? Ja. Hoi, de basis was, alsjeblieft. Basis. Ja. ja. ja van alle kanten hoor ik allemaal zien. Ze hebben allemaal oortjes in, zodat ze met elkaar kunnen praten. Ja, het. Als je dan... Kon ik er mee? Nee, dank nee, je. je. Doen ze het nooit bij ons, of wel? Jawel. Ja. Maar heel snel, meestal. Ja, hij doet het wat grondiger, zeker net begonnen. Ja, als ze iets meer tijd hebben, doen ze het iets grondiger. Uh... Zo. Nou, jongens. We zitten in de Wasstraat. Ja. Nou ja feedback. Ja, nou we. We hebben geen feedback, we hebben een discussie gehad, joh. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, dus we hebben, even kijken hoor, nog geen drie dagen na het opnemen van Wasstraat 28, hebben we bij Design Thinkers Group op de Keizersgracht, toch? Herengracht. Heerengracht. Oh ja, dat was het grote probleem toch? waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nou, er waren een paar mensen die aan de keizersgracht waren gegaan. Dat is totaal Afijn, uh, Voor hoeveel man? Acht of zo? Zoiets. Ja, inderdaad. Tien man, zoiets was het. En Dat was heel erg leuk. We hebben dus de wasstraat gekeken. Ja. En, uh, en het was verrassend met leuk. Met dank aan Marieke overigens. Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Nee, het was echt heel erg tof inderdaad. Ik vond vooral ook de discussie en de vragen die we daarna kregen. Het was eigenlijk niet zoveel wijze mannen op de heuvelachtige of op de bergachtige sessie. Maar ook echt een open discussie van. Oh, een gesprek met, met z'n ja. tiener daarna. Ja. Ja, nou, wat ik dat... vooral heel erg leuk vond, was om... Ik vond het verschrikkelijk om naar mezelf te kijken. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Om in een hoekje gaan zitten. Ja. En ik heb gekeken hoe de mensen keken ja, ja, ja. tijdens het kijken. Dat was leuk om te zien. Ja. Maar ja. Dan zie je zie ook mensen grinnen op uh, bepaalde momenten. Ja. Ik zat ook een beetje achteraf, en dat vond ik inderdaad ook wel heel erg leuk. Maar het viel uiteindelijk mee, zei je toch? Ja, ik vond meevallen. <laughs> ja. Maar uh, daarna hebben we nog wat reacties gekregen uit Groningen. Want het bleek dat daar zeker vier mensen zitten die uh, dat misschien ook wel in Groningen willen laten gebeuren. Ja. Jongens, als jullie dat willen, regel het. En uh, wellicht komen we dan. Ja, ja. Nou? Nee? Misschien, nou ja. Als we, misschien als we in de buurt zijn, ik weet het niet. Nou ja, oké, okay, als het wel. niet. Jij gaat, gaat naar Düsseldorf, komen. dan kunnen we best wel even een rietje met elkaar vind... Ja, dat ja, is goed. Maar dan moet je wel genoeg mensen hebben. Ja. Of heel veel gezelligheid, dat mag ook. Nou, ja, ik vind het prima. Maar, uh... Hey, ja, voor de rest niet zo heel erg veel op de inhoud hè. Ja, maar dat was ook wel genoeg. Ja, inderdaad. Hoor. Ja. Oh, dit licht valt wel heel erg mooi. Ja, ah, ik vond het echt super leuk. Ik vond echt die, uh, die. We gaan dit zeker niet elke keer doen. Nee, nee. Maar af en toe is het echt wel leuk om te doen. Ja. ja. Maar net zoals dat, alle, dat meer gezellige dingen gezellig zijn. Oh ja. <laughs> ja. Hé, ja, maar ik vond het echt ja, een dingen zijn. Leuk. Ja, precies. Ja. Nou, als, er, als er geen slogan uh, ja. uitkomt. Ben je nee, voor de rest? Ja, het is ook al best lang geleden, eerlijk gezegd. Dus ik weet de feedback niet meer zo goed. Nee, ik kan het waarschijnlijk. Kan ik het opzoeken? Ik weet nou niet of ik de Bastraat hier uh, als... Uh, als zoekdingetje heb in mijn Twitter feed. Het is ook al een maand geleden. Zo ver zoekt Twitter niet terug. Is dat zo? Ja. Oh. Dat, is, uh, dat is jammer. Ja, nee, dan ga ik het waarschijnlijk ook niet vinden inderdaad. Misschien zo. Zijn wij zijn wel een heleboel. Nee, inderdaad. Wat jammer, zeg. Ja. Het is heel heel crappy Twitter. Dat vind ik eigenlijk juist uh, een van de leukste services van, uh, van Twitter. dat je eventjes uh, kan terugkijken wat je allemaal hebt gezegd in het verleden. Ja, dat zou inderdaad een goede service zijn, maar die leveren ze niet. Nee. Maar ja, je kan tegenwoordig wel je... Uh, hoe heet dat? Uh, je kan je hele archief van al je tweets tegenwoordig downloaden. Als een ja. zipbestand. En dan ja. kan je, daar kan je wel weer goed in zoeken. Oh echt waar? Ja, dat werkt prima. Oké. Okay. Dat is een mooi, goed vormgegeven. Dus het is niet gewoon, hier heb je allemaal tekstbestanden, veel nee. plezier ermee. Ja. Nee, het is goed vormgegeven. En dat werkt echt lekker. Is het HTML of zo? Is ja, het is dat HTML. Voor? Open je in je browser en er zit een zoekveldje in en ha. dan kan je gewoon... Uh, dat werkt echt supergoed. Oké. Okay. is echt ook wel leuk hoor. Maar ik wist niet eens dat ze dat zo uh, mooi hadden gemaakt. Ik dacht wel een, nee, een of andere Key Value Store uh, naar je mic geborgen. Dat je gewoon een uh, lekker fijn leesbaar JSON-bestand Ja, uh, precies. Zou krijgen, ja. <laughs> ja, inderdaad. Nee, Twitter die denkt, die hebben best goede designers. Oké. Okay. Hele goede zelfs. Ik heb twee van hun designers zien spreken de afgelopen maand. Dat het Mobilism-congres was en daar sprak okay, er nog even op. Kenneth Kenneth Bals sprak daar. Kenneth. Kenneth ja, dat is heel raar geschreven. Met th of zo? Of? Nee, het is c-e-n-n-y-d-d. -D. Uh, uh, okay. Welsh, volgens ah, mij. Ah, interessant. Camera. Maar die sprak over context. Wat is context nu eigenlijk op het web? En de conclusie was... Dat. Een um, beetje een gokje. Of je nog hetzelfde staat. Ja. oh Hallo, hallo. Dus de conclusie over context was eigenlijk dat context is niet zozeer een apparaat. Maar het is een situatie. Het is ook niet echt de omgeving, uh -huh. maar het is een situatie en een situatie... context kan dus van het ene moment op het andere moment veranderen. Ja, je kan, of je zin hebt in pizza, is ook een context. Ja, of de baas komt binnengewandeld, terwijl je het net over hem hebt. Ah oh ja. Heel andere context ineens. Ja, inderdaad. Ja. Maar gaf hij daar nog handige tips over? Of was het meer zo van. jongens, context bestaat niet. Give it up, laat maar zitten. Dit is, het heeft geen zin om nou, de, context responsive hij zei, content te maken. De manier waarop we tegenwoordig omgaan met context. Mm -hmm. Die klopt niet. Dus dat we zeggen van iemand heeft een mobiel, dus dan is dit de context. Ja, dus minder niet, informatie. Of whatever. Ja. Dat is. Uh, maar, uh, we hebben niet de sensors nog, om, uh, om het wel goed te doen. Kijk, daar raak je gelijk iets waar ik het ook over wilde hebben. Want moeten we alles detecteren? Ik uh, vind het een hele valide vraag die je daar stelt. Toevallig uh, zijn er een heleboel uh, mooie producten die... Uh, heel veel informatie verzamelen van mensen. is dus een beetje grappig genoeg is dat het schuin haaks op de introductie van de cookie wetgeving gekomen. Dat zijn producten die uh, uh, luisteren naar jouw gedrag en ja. vervolgens bedenken wat jouw context is. Ja. Of wat jouw voorkeur is. Misschien is dat misschien is dat meer, uh, meer uh, het ding. Hè? Of jij voorkeur hebt voor Oh, aanbiedingen shit. of voor uh, endorsements, uh, aanbevelingen van uh, leuke mensen. Ja. Ik noem maar waar het gaat. En ze kijken naar jouw gedrag en als je klikt op een uh, aanbeveling van iemand, dan zeggen ze van oké, okay, jij vindt de aanbeveling... Eh, ik ga uh, hier eraf, want de auto hapert en ik oh. vertrouw het niet meer. Oké, okay, dat is goed. Dus we gaan binnendoor? Ja. Okay. Of whoever, ik weet niet precies of we stoppen zo vanzelf. <laughs> maar goed, ga door. Uh, spannend. Ik had het all onder controle. Yeah. Dat heb ik vaker meegemaakt. Oh jee. Don't worry. Uh, maar die, uh, die voorkeur. Dit, wat ze doen is dus alleen maar meten, meten, meten, meten. En op een gegeven moment moeten daar dus uh, moet mensen die daarover nadenken, dat zijn heel vaak interactiedesigners, yeah. die gaan daar conclusies aan uh, verbinden. Yeah. Namelijk bepaalde soorten content neerlaten zetten. De navigatie beïnvloeden, zodat het meer past bij jouw gedrag. Uh, with maar voornamelijk en met name advertenties, producten pushen die zoveel mogelijk aansluiten bij jouw behoeften of eigenlijk uh, bij ja. jouw voorkeuren, zodat dat jouw behoefte wordt. Ja. En die automatisering eigenlijk precies wat jij net zegt, zo van... De context van mensen is zo fikkel, zo moeilijk te voorspellen... dat ik zelfs denk dat, uh, zelfs met zo'n fijnmazige manier van meten van gedrag... dat het gewoon geen zin heeft. En dat je het eigenlijk een veel betere en misschien zelfs veel vriendelijkere manier is... van vragen uh, of van uh, ervoor zorgen dat mensen optimaal bediend worden, is vragen. Ja. Een fijn coachingproces doorlopen... Om erachter te komen waar jij dan wil bereiken. Ja. He, dus dat je. Uh, en bijvoorbeeld, om het dwarsstaat te noemen, Amazon. Ja. Amazon die heeft, twee, die heeft een app en die heeft een winkel. Hè? Ja. En die app is heel erg, dus een beetje Pinterest-achtig. En dan kan je dwalen door alle producten heen en je raakt geïnspireerd. Er zitten grote visuals in, cetera. Dat is heel ander gedrag. He, dat is een beetje rondkijken dus, uh, in een winkel. Ja. En je weet niet of je iets gaat kopen. En sommige mensen willen heel doelgericht. Oké, okay, ik zoek dit boek en ik wil nu. Ja, maar vergis je niet. wat Amazon heeft erg wel dat ze kijken van hoe gedraag je je. En die hebben dus ook die... Ja. Dat ze... ze maar kijk wat... Maar dat wat, zit erbij. En wat ze, wat ze dus Amazon doet alles. Dus die zet op één pagina Zet die uh, alle informatie voor elke soort klant. En wat, ja. wat er nu wordt geprobeerd door uh, bedrijven die denken dat ze... Uh, dat ze intelligente software hebben gemaakt, uh -huh. die proberen ons in, uh... in hokjes te drijven. Nou, die proberen eigenlijk minder content te tonen. Die proberen alleen maar die content te tonen die relevant is. Ja, en Amazon doet het anders, die tonen ja. nou eigenlijk gewoon alles. Ja. En die zegt, nee, dat ga je zelf wel scrollen. Maar, me, maar met die app, met die app die ze hadden gemaakt, ja. was het zo van... Oh ja, nee, maar ik besluit om die app te gebruiken, want dat vind ik een hele leuke manier om gewoon even rond te kijken wat, wat het nieuwste is. Ja. En dat is, een leuke, dat is ook een veel makkelijkere manier, Minder uh, mindere afleiding om even een preview te doen van een boek of van een film of wat ook. Ja. En ja, ik vind dat wel, ik denk dat we dat wel vaker mogen doen, dat gewoon de keuze overlaten aan mensen en misschien ook een... Een soort van switch te maken van nou, hoe wil jij deze website ervaren? En ja, dat kan, maar dat kan je je natuurlijk. Voor... Stel je voor, je komt op mijn site mm -hmm. voor het eerst in je leven, ja. omdat je op een linkje hebt geklikt op Twitter en de eerste vraag die je krijgt is: hoe wil je deze website ervaren? Ja, nou, op grote kans dat dat het moment dat je dan zegt: niet, fuck off, ik ga wel wat anders doen. Nee, ja. Ik wil Pardon. namelijk informatie zien en ik, die had ik beloofd gekregen. En in plaats daarvan krijg ik de vraag: hoe wil je deze website <laughs> ervaren? Stel je voor dat je een winkel binnenwandelt. Hoe wilt u deze winkel? Dat ervaren? doen ze! Hallo, kan ik u helpen? Nee hoor, dank u wel. Klik. En, maar het hoeft helemaal ah, niet ja. intrusive. Het kan net zo goed zijn van dat je mensen verlokt. Uh, noem eens wat, uh, Medium heeft daar een uh, mooie voorbeeldje Maar Dat is toch eigenlijk van. gewoon wat al die software ook doet. Die doet dat toch, maar die kijkt gewoon naar bepaald gedrag. Oh, je doet dit, nou ja, dan blablabla, je doet dit, nou dan doe je zo. En ja, maar het gedrag... Je hoeft niet alles te vragen, want mensen zijn namelijk best wel een beetje als mieren. Super voorspelbaar. We denken altijd dat we super individualistisch zijn. En, uh, uh -huh. Nee hoor, maar dat ik net de snelweg afging, dat doet iedereen als een auto gaat haperen. Ja. Dat is gewoon mierengedrag. Dat is niet, wow, wat uh, was ik... Uh, dat was ik origineel. Niemand had dat ja, kunnen voorspellen. Of alert, nee. Gewoon. Ja. De auto hapert, dan ga je niet ja. op een plek zitten waar auto's heel hard rijden. Dat doen mensen. Ja, dat is waar, ja. Ja, nou goed. En ook hoe wij nu, de, de, die mening die we hebben, dat is, jongen, de, bijna iedereen heeft wel kut. <laughs> en we er even, even uit. <laughs> het is nu op, op, op een kruispunt. Zal ik even doen. Ja. Oh, ik loop even, <laughs> ik, ik rij even achter de auto. Zie jij me even naar een goede plek? Oh, dit is ook zo'n kut, Dat heb ik ook geen een stuurbekrachtiging meer en dan is duizend kilo ineens... Of wat is het, 1600 kilo is dan ineens ook echt hartstikke veel. Oh. Momentje hoor, ik help even mee. Oh ja, zet hem even op de rent. Oh. Dat was een origineel einde van de vaste. Ja, ik zal stil even stilzetten. Ja. Jongens, we zetten hem even stil.